Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Als je je afvraagt waarom het lijkt alsof je altijd het onderspit delft, het ene na het andere probleem opduikt en je geen overwinning in je leven hebt, dan zou het kunnen zijn dat je meer tijd moet nemen om Gods woord in je op te nemen. Veel gelovigen gaan elke week naar de kerk om iemand anders het woord te horen prediken. Maar ze hebben nooit zelf geleerd om de Bijbel te kennen. Wanneer je in overwinning wilt leven, maak Gods woord dan tot een prioriteit in je dagelijks leven. Praktisch gesproken, zou dit kunnen betekenen dat als je opstaat je de dag begint met een tekst uit de Bijbel of dat je op weg naar je werk luistert naar een preek of aanbiddingsmuziek. Misschien wil je je lunchpauze gebruiken om de Bijbel te lezen of buiten te wandelen en te bidden. Dit zijn slechts enkele ideeën om Gods woord te integreren in je leven. Doe datgene wat het best voor je werkt, om er zeker van te zijn dat je op een regelmatige voortdurende basis streeft naar zijn waarheid. Door zijn woord topprioriteit te maken, zal het je leven veranderen. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik wil uw woord volledig integreren in mijn leven. Ik wil niet alleen eens per week iemand uw woord horen vertellen, ik wil het zelf kennen. Leid mij en laat mij manieren zien hoe ik uw woord consequent kan nastreven. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren.